Roman de Bertus en zijn vis. Al dat gezeik over dementie, dat is allemaal onzin. Ja Bertus, maar je bent de laatste tijd wel vergeetachter! Al dat gezeik over dementie, dat is allemaal onzin. Ja Bertus, maar je bent de laatste tijd wel vergeetachtig. Ja, wat vergeet ik dan allemaal? Frank, ik vergeet toch nooit iets? Ja... Van alles! Maar maak je niet druk over, Kijk lekker lingo! Al dat gezeik over dementie, dat is allemaal onzin.